Het aanpassen van je profielfoto is een instelling dat je binnen de beheerdersconsole eerst moet toestaan. Open de beheerdersconsole, ga naar directory en dan naar directory instellingen. Open het veld profiel bewerken en selecteer de optie foto en klik daarop opslaan. Je zorgt er nu voor dat je personeel en medewerkers hun foto kunnen aanpassen binnen Google.